Bij toegevoegde waarde zit het verschil tussen bruto en netto niet in de belastingen en de premies zoals bij inkomen, maar wordt het verschil gemaakt door de afschrijvingen. Dus de bruto toegevoegde waarde minder de afschrijvingen is de netto toegevoegde waarde. Ben je de formule van de prijselasticiteit van de vraag kwijt, denk dan aan de quarter pounder van de McDonalds, quarter de Q van de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid gedeeld door de pounder, de p, de procentuele verandering van de prijs. Schrijf bij berekeningen op wat je uitrekent en wat de eenheid is van wat je uitrekent. Voorbeeld: als je de omzet moet berekenen en die komt uit op 100.000 euro, schrijf dan op: omzet is 100.000 met een euro teken erachter. Het evenwichtspunt en het break-evenpunt zijn twee verschillende dingen die nogal eens door elkaar worden gehaald. Bij het evenwichtspunt reken je het evenwicht uit tussen de vraag en de aanbod op de markt. En bij het break-evenpunt reken je het evenwicht uit tussen de opbrengsten en de kosten van één producent. Een maximumprijs wordt door de overheid ingesteld ter bescherming van de consument. Denk eraan als jij zelf iets wil kopen, dan heb je een maximumprijs in gedachten. Het bedrag wat je er maximaal voor wil betalen. Een minimumprijs wordt door de overheid ingesteld ter bescherming van een producent. Denk eraan als je zelf iets aanbiedt, dan heb je een, een minimumprijs in gedachten die je ervoor wil hebben. Dus vandaar de minimumprijs beschermt de aanbieder of de producent. Bij monopolistische concurrentie en volkomen concurrentie heb je allebei veel aanbieders. Het verschil zit hem in een homogeen of een heterogeen product. Bij volkomen concurrentie is het product homogeen. Dus zie je niet van welke aanbieder het afkomt. En bij monopolistische concurrentie is het heterogeen. Afsluitend nog even een tip. Als je een toets of een examen maakt, kijk het dan van tevoren eerst even helemaal door. Wie weet is de laatste opgave wel een hele makkelijke opgave om te maken. En als je tijd tekort komt, kan je die opgave nou juist niet doen. Dus check het hele toets of examen. Snap je de uitleg niet goed? Gaat het allemaal te snel in de klas? Of ben je te gestrest voor toetsen en examens? Dan kan ik je online en offline helpen. Mijn naam is Frank van de Economie Academy. Mocht je nou vastlopen bij een opgave, leef je dan in in de situatie. Voorbeeld, stel dat er gevraagd wordt wat de minister van Financiën zou doen of moeten doen in een geval van een laagconjunctuur. Denk je dan in dat jij de minister van Financiën bent en probeer zo op het goede antwoord te komen. Succes!